Ik heb gezegd, waarom ze niet die Dingen schlafen die. Weet je, man dan ook schlaft? En auf der op de Straat Erstens stinkt het. Ja. En zweitens, wees, man nie die Klauder los, kanst du echt niet richtig schlafen. En dan zijn ze sie gegossen. Hallo? Hij is er een